En leuk Kijk kijkt naar een nieuwe video Vandaag gaan we Ja, mijn top 10 Achtbanen van de Benelux Waar ik dus ook ooit in ben geweest En ik moet zeggen, ik ben niet over. Ik ben niet in veel achtbanen geweest Maar het zijn er wel een hoop Ik ben in Duitsland, Frankrijk uh, Spanje du ik zeg, Nederland Ik weet niet, um, uh, Allemaal landen Ben ik best vaak geweest Maar laten we Buggie intro let's go 1, 2, 3, let's go En op nummer 1 staat Baron Of uh, nummer 10 staat Baron 1898 En we zijn hier natuurlijk ook nog wel met een speciale gast Namelijk Lisa Lisa um, Ja, ja. Eftel die zei ze op YouTube, even volgen, volgen, ja, oké, okay. maar op nummer 1, of oh, zeg ik het, nummer 10 staat de Baron, waarom, het is toch een unieke achtbaan, het is, uh, één, het is mijn eerste divecoaster waar ik ooit in ben geweest, Ik denk wel van Nederland, omdat ja, ja, je mag wel van best klein laten dan, je moet vroeger, toen de achbar geopend werd, moest je de, hoe heet het, uh, uh, 1,40 voor zijn. Maar omdat die laag verkleind toen werd, mocht ik erin. En dat is vier jaar geleden dat ik er voor het eerst in geweest ben. Ja, dat is echt, ik was toen. Dan zou ik... Ik ga niet rekenen. Uh, we gaan gewoon kijken. Het is namelijk een, uh, ik kan niet perfecte statistieken uh, na te zien, maar omdat hij zo speciaal bij mij is, het heeft hij een uniek verhaal. Is, de, de rit is gewoon, het is gewoon best op de achtbaan. Maar het verhaal maakt de hele, als je in de attractie zit, brengt het verhaal, zit je nog steeds, als je in de achtbaan zit, zit je nog steeds in het verhaal. Toch Lisa? Ja, heel gaaf. Ja, Lisa is een poos. Twee keer komt zo. Hallo, tien. Wat? Tien. Echt? Ja. Oh, maar je wou de laatste nog wouden we. Wouden we nog een keer gaan. En... Uh, hoe heet het? Toen ging het hagelen bijna. Dus ik dacht, ik ga er niet in, want ik heb wel mijn lesjes geleerd toen ik ging hagelen. Maar die zijn... De... Dus dat gaat ook geen regenen. En dacht zij, laten we. 9 staat Pulsar. Ik weet niet of je het als een achtbaan mag bepalen. Hij staat in Walibi, België. En het heeft, ik, ik ben er heel lang geleden in geweest. Ik kan het vaakjes herinneren. Het heeft iets met elektronica of zo te maken. Maar ja, het is gewoon een zieke achtbaan. Ik vind hem echt, ja, ik weet echt niet. Maar je kan er zijknat in horen. Je, kon, je hebt daarnaast ook een droger. Die helpt voor 1%. Laten we kijken hoe die eruit ziet. Wat hem zo leuk maakt is, je hebt bij de meeste van dit soort dingen word je al meteen <coughs>, ga je omhoog en word je meteen no. kletsnat. Maar hier ga je echt op achtbaan achtbaan. En bij de derde keer dat je naar beneden gaat word je kletsnat en je wordt lekker rustig. Je hebt ja die ook eruit. Kan man zich dat maar geven. <coughs> en daar in de verte zie je ook een achtbaan. Daar heb ik heel erg trauma's aan toen ik er was, uh, want ik mocht er net in doen. En toen wij bij die ene dit, heb je een hele gekke bocht. En dan ging ik half, ff, die beugel zaten daar heel los bij die ene achtbaar. Dus ik knalde vol zo hier met mijn schouder tegen die beugel. Dat is een zetje joh. En denk, kijk, niet, die mensen trokken. die Kom daar staan. Dat is alles trokken daarvoor dat, dat is wel aaslust. Dat was nat. jammer toen wij erheen gingen. Uh, weet het, ik was daar in de hoek. Ja daar zie je hem, de lofvuur. Die was toen helaas nee, het eerst want wat slecht Als je het kijkt je het een Kijk. Eén keer kom je hier dadelijk op. denk nee dit is de laatste keer, dan ga je nu echt met 100 km per uur. Dit was de eerste achtbaan. Kijk en als je het goed ziet, wordt nu die hele bak. Dan wordt volgens mij gevuld. Kijk dat is is daar. Kijk daar. Ik weet niet of je het ziet, maar daarachter. Kijk daar, loopt de wachtrij, loopt de wachtrij doorheen. Dat gewicht is daar. Bij het einde. En mensen die dus. Ik weet niet of je het ziet. Mensen die daar staan. Maar ook echt zeiknat in deze hele splash. Maar op. Dus dat is best wel gek. Maar op naar nummer 8. Ja. En op nummer 9 staat Conda. Hij is gewoon ook een die video. En is echt wel eerst, eerst was het dus klein. maar toen deze gemaakt werd, de daar, Nee. werd wel wat beter. Het komt, ik weet het niet, maar het geeft je echt een kick. En je krijgt mega vol airtime, je krijgt 50 meter hoogte. En hieronder zie je grote snelheid. Airtime. Kijk, je, je komt gewoon één keer, zo licht ga je je gewoon in deze achtbaan. En je voelt je vier keer zo zwaar. Dat is uh, pittig veel. Ik dacht ik er wel eens zou durven, maar heel erg, erg erg hoor. Ja, op het einde krijg je de, de meeste erkennen. Niet Maar deze is echt nieuw hoor. Ja? Deze nu. Hoe oud? Ik denk maandag. Maatje of na een half jaar? Ja, okay. dat, dat laatste stuk gaat hij al volgens mij nog eentje zo schuin. Ja, kijk dan. En dan ben je er. Ja, de superster hem heeft er heel lang Het is. En die normaal hoe die gaat. Ik denk, dan denk ik zo van, ik zat erin en ik ging naar beneden en ik denk, holy shit, dit is echt ziek. Ziek, want dit is de snelste achter waar ik ooit in ben geweest. Maar dat gaat gebroken worden. Nou, nee, ik weet niet. Hoezo, ja, dat is een spoiler. Op naar nummer 7. En op nummer 7. Ja, nummer 7 was het toch? Ja, was nummer 7, denk ik. altijd fijn, hè, iemand in de Discord. Uh, staat Joris en de Draak en jullie gaan daar wel snappen waarom? Het is gewoon zo uniek. Drecht en Slijt. tegen het? Als je gewoon, het is gewoon wild en je gaat nog eens uh, heel mooie natuur en hij is gewoon heel de in kost. En aan de zijkant zit het andere treintje, dus je breezt er soort van, gaat over elkaar, onder elkaar, je gaat zo, en uh, ja, wat het ook leuk is, is het verhaal. Is eigenlijk best wel. Uh, Lisa en ik hebben, hebben en Eli uh, zien altijd als wij hier in gaan, we vinden het heel heftig met die schaap. Toch? Oh. Ja, ja, die schaap wordt even. Maar kijk, je krijgt heel veel en met dat bochtje, hij is gewoon leuk. Als je hier een schrift doe je, je handen in En die banken, die zitten echt lekker. Ja, Niet Ja, leeg Ja, leeg? Ja, leeg toch? Zeker van die raak. Zes. En ik weet wel welke daar aankomt. Ja. Hm. En Doe nummer doen. zes, toch Lisa? Nummer zes, hè? Of vijf? Nee, zes, toch? Zes. jij ja, staat Staat. Ja. Hoi. Den sensatie. Dit is gewoon... Um, alles bij elkaar. Wild. Snelheid. Airtime. En dat is boem. Dat vind ik toch zo chill. Ook geen krachten krijg je erin. Ik denk dan dan hang je zo half en kijk oh. je Dat is gewoon ziek. Het is echt, echt als je in het park bent, ik zie het. Gratis. Deels nog bij, maar ja, op naar nummer 5. Ja, ja, en dat is uh, een van de buren hiervan. En ja, op nummer 5 staat Phoenix. Ik ben er één keer in geweest, bij heel dicht bij de opening zijn we er geweest, maar het is voor die die. die het is zo'n soort type 8, maar een Ik uh... weet even de naam niet meer, het staat in Spanje, waar nu een nieuwe Ferrari-land is. Maar ik weet niet, hij is gewoon dat je, kijk hier dan hang je en dan kijk je daar naar beneden en dan zie je die afrond en dan ga je hier dat bochtje om en dan denk je holy shit. En dan ga je hier dan zo dadelijk op. En inmiddels na deze bocht ga je dan, oh ja, hier onder de grond, onder die brug door. Waar je dan even tegen je familieleden, ah, oh, kan zeggen, in die bochtje krijg je eh, je krijgt sowieso bij het laatste bochtje, een punt tijdje, hey, oh, wat hier is dat bochtje? Geen krachten, maar waarom deze zo ziek is? Kort, maar krachten. En hij is zo Kijk, hier komt die geen kracht. Ja, dat was het laatste bochtje. Dan krijg je geen krachten. En jullie snappen niet, je kunnen het uit je neus eten, waarom dit het is. lijkt. En op naar nummer 4, let's go. En op nummer 4 staat toch wel een... Ja, nummer 4 toch? Ja. staat wel echt een klassiekertje. Ja. Je gaat altijd echt niet met elkaar, je zo vaak in, in. al die veel. Het verveelt nooit, het muziekje blijft fantastisch, al die effecten. Toppen. Ook zie ik Dat helpt niet. Die muziek. Die dus herkent voor wanneer je muziek komt, waar je muziek kon. Gepaalde stukken muziek. Weet je gewoon wat oh, dat het is. zo dat is belangrijk. Zo. Zie. Die slang. Sorry. Even het geluid als je boezet. zo snoei, snoei, oh snoei, snoei hard. Nou, waarom dit nummer 1 is, het is zo mega gebouwd, het is zo goed op elkaar gebouwd en dit wordt de tijd voor je vanavond. En, het heeft zoveel achterhalen, wat allemaal weer gebeurd is, wat het allemaal vroeger had, het oude So, maar nu ook het liedje niet. Vind je leuk, Wesley? Nou, huh, vind je leuk? Maar, um, ja, dit was nummer 5. Zeg ik dat goed? 4. Ja, 4. Op naar nummer 3. En op nummer 3 staat Anubis the Right. Jullie gaan, dit is echt als je in het park ook weer bent, ga erin. Doe je niet, jij bent Koepel. Als je, mag. je wordt meteen gelanceerd. En dat. Je en gaat en je krijgt druk in je. Je wordt gelanceerd met en binnen 3 seconden naar 90. Kom je daar gaan? 1, 2, 3. 9 in de 90 kilometer. Nou, ik vind het. Ja, het is een chique achtbaan. Dit is een vachtwijk. Ik zweer wel, die trouwens iets gehad had, dat er een te dikke mevrouw in ging. Oh. Dus ze zo dik was. Maar dat laatste, waar je nu komt hè ongeveer. Ja, hier. Dit. Hier. Je hangt hier in je beugel. Niet. normaal Dit is echt een achtbaan waarvan je... Hey, hey, hey. O, dit, is. dit is zo ziek achtbaan. Ik vul hier zo graag in. Dat is niet. Op naar nummer 2. We komen dichterbij de 1. En nummer 2 staat waar het laatst nog een ongeluk mee is gebeurd. Na nou, ongeluk niet. Waar die stil kwam te hangen. The right to happiness. <tied> Jullie snapt waarom dit nummer 2 is. Dit is met... Dit is zo <tied> ziek. Die muziek. Woe. Onboard muziek joh. die staat stil. Het is gewoon een spinningcoach die gelanceerd wordt en over de kop wil. Met twee lanceringen. Jij, ja, kijk daar. Dat stukje. Daar, kijk daar. Daar stond hij stil. Waar je nu omhoog gaat. Kijk, en dan stond hij. Hier stil. Hier stond hij stil. Maar dit is zo ziek, was. Dit is een abnormale baan, joh. Dit is veel. Dit is hier kom je daar bij die tweede lancering. Dit is niet normaal. Kijk hoe kom je dadelijk? Heel graag. Ja, Lisa, als jij hierin gaat, jij gaat snappen, waarom dit kan er nummer 2 komen En nummer 1 is eigenlijk best wel gek dat deze hier nu nummer 1 zit. Als je merkt wat mijn nummer 1 is Dit heeft bijna niet de tassen. Deze is zo, zo, zo, zo, zo, zo, Hé, daar is de... Nou, jullie snappen het. Op naar nummer. Ja, nummer. Oemmer. One. One. Eén dus. Let's go. Oké, nummer één staat... Moviepark. Met zijn... Eén van hun nieuwe achtbanen. Nou, al vier jaar oud. Dit uh, is dus niet nieuw. Star Trek. Die is een gaaf, joh. Muziek. Ook bij die lancering een muziek. Waarvan je UT, Die muziek is niet normaal, joh. Die muziek is. hoog, hoog man. Ja, ik moet er een beetje doorheen kwekken, want anders wordt het ook Ja, deze is allemaal. Ben je er in geweest? Ja, hier ben ik ben in ingeweest en de ik... De wachtrij is zo ziek. Je krijgt nog een voorshow en alles bij die wachtrij. Maar ze kunnen dit ook wel. Hier hoef je bijna niet bij af te wekken, want dit moet een ruimteschip voorstellen waar je uit wordt. zitten. Uh. muziek is niet ziek is normaal. Ja, het heeft gewoon inversies, dat je gewoon... Het is gewoon zo gaaf. Kijk, hier ga je dan, hè. Hoppate. Uh... En hiernaast meteen Area 51. Ja, oké dan. Ik weet ik kan nog niet zeggen. Ik wou zo graag nog ook in die free van Maar denk, hij... Hij ziet er niet ziek uit, maar ik vind hem zo ziek. Nou, hij ziet er wel heel ziek uit. Maar hij duurt wel voor. En dan zeg ik later. En wat zeg jij, Lisa? Abonneer op mijn kanaal. Dat is nu de tekst die ik al niet had gegeven. Zeg. Zij wou zeggen later. One, two, three, let's go!